Zo, iemand zijn neergeschoten. We gaan uh, Dat is het gebied veiligstellen. 20, Een gestolen voertuig scheurde daar voorbij. Ambulance vraagt om assistentie, wordt uh, lastig gevallen. Eentje is uit de bocht gevlogen. Oh, sorry collega. Eentje is hier inderdaad uh, over de kop gevlogen. Dat ik per ongeluk niet door had dat het groen was. Maar dan hoef jij niet tegen mij op te knallen en er vandoor te gaan. Alle mensen, leuk dat je kijk naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPDV en morgen. En vandaag uh, ga ik op pad met de Audi RS. RS zeggen. Omdat ik daar RS op kenteken sta. De Audi A6 van de Nederlandse politie. Het is niet de 1 op 1 versie van de uh, Audi RS. Wil ik weer zeggen: Godverdomme. A6 die de politie gaat krijgen. Maar hij lijkt er toch verdoms veel op. In, uh, in het echte Nederland zou de lichtbalk niet bij mijn hoofd zitten waar die nu dus zit. Maar zou die hier zitten, waar mijn hoofd nu zit. Um, dit is ook de A6 2011 en je hebt de A6 2016 um, uh, of 17 en die wordt dan uh, voor de Nederlandse politie. Waarom ben ik mijn uh, uniform niet aan? Omdat dat de tweede is wat ik jullie wil laten zien. Trouwens, shout out naar Joost en Rowan van Team JR uh, voor deze skin van de Audi. Uh, de Audi is gewoon zo te downloaden in het Engels geloof ik en dan hebben hun hem geskind. Dus shout out naar hun. Um, maar ik heb iets nieuws. En dat zijn nieuwe uniformen en dat ga je nu zien. Een nieuw motoruniform. Shout out naar Daan. Daan is mijn Matti. Daan, uh, shout naar jou dus. Uh, nou, ja, Daan kan zelf reageren in de comments als je dat wilt en zo niet. Ja, nogmaals, shout out gewoon hem. En nu ga je het verschil pas zien. Kijk, dit is mijn nieuwe uh, unmarked uniform, zeg maar. Ik kan altijd nog iets veranderen hoor. Dus uh, dit is in ieder geval een beetje wegmisbruikers. Uh, dan hebben we hier het uh, met een jas. Gewoon een jas. Ja. Super vet, toch? En dan nu het steekvest. Oh trouwens, jullie zagen dat bij de wegmens Ik heb een tatoeage weg gedaan. Ik, uh, ik vind het toch mooier zonder. En dat is uh, een persoonlijke kwestie. Dus het steekvest, dit zal ik een meisje gaan gebruiken. Dan heb je VP, die zullen we dadelijk aan gaan doen. Maar misschien pakken we de korte, maar we pakken gewoon de korte maatjes. Steekvest kort. Dan heb je VP kort, die zullen we dadelijk aan doen. Nou, en dan krijg je kogelwerend. Dat is ook wat anders, is een wat minder dik, groot, vest. Dan heb ik ook alweer een kort, die zullen we de dus dadelijk aandoen als we een btgv of iets hebben. Dan gaan we naar de ME. Dat is deze. En dan komt het leuke, want Wim kan nu ook bij de Kamar, Maris C. Wim kan nu ook kamar met korte mouwen. Deze ga ik heel veel gebruiken bij als ik met kamar ga, want die vind ik zo vet uitzien, deze. Maar Wim kan ook old school gaan ah oh, dit is toch zo vet jongen ik vind het ja ik vind het echt een mooie uniform dus als we ooit weer eens een heel oude auto pakken pakken we zeker ook het oude uniform we kunnen ook nog oude uniform met jas en met pet maar wim kan ook bij het at of misschien is het wim niet want dat mogen wij niet zeggen hier ben ik zelf nog niet heel tevreden over ik vind wim hier te ja te slank voor ik ik at vind ik toch het brede schouders uh, gespierde Oh, weet je dat vind ik hier nog tegenvallen het lijkt alsof het een heel goedkoop uniform is. Maar goed. Uh, en dan kan Wim ook bij de ambu. Dus we kunnen vanaf nu ook de ambu met Wim gaan doen. Nou, dat was hem. Ik kan nog veel meer maken. Misschien zelfs brandweer. Dat is eigenlijk niet Nederlands. Maar wel uh, in ieder geval... Uh, uh, ja, dat. Uh, brandweer. Wij gaan instappen in onze Audi. Blauw gaat uit. Nou, dit is dus de Audi. Uh, dit is een soort van oranje die denkt van ik ga niet meer knipperen dan dit. Dan hebben we nog dit. Nou, en als we iets niet zien, dan uh, zorgt de lichtbalk wel ervoor dat we iets gaan zien. Goed, wij gaan de straat op en we gaan niet alleen uh, de snelweg op wat de verkeerspolitie normaal doet. We gaan ook gewoon een beetje de noodhulpmeldingen mee pakken. Ja, red rood, En dat zag ik. Links is niet, uh, rechts is niet vrij, nu wel. Dat zagen jullie ook? Ik heb geen stopborden verder. Dat zit hier allemaal niet op. Het is eigenlijk een Engelse auto. De persoon spreekt even aan over het feit dat die rood rijdt. Krijgt hij een bekeurde? Hallo. Ik wil even een rijwijs van u zien. Carlos, dankjewel Carlos, ja dankjewel, even je kenteken checken, moment ook, oh, Carlos, voertuig staat op de naam van Carlos, oké, okay. je voertuig is niet verzekerd Carlos, dat is niet zo mooi, Hij, ah, ja. oké, okay. um, onverzekerd voertuig mag niet verder rijden, wordt niet in beslag genomen geloof ik, dus we gaan in ieder geval uh, no insurance en uh, running a red light. Wat staat hier? Wat staat hier? Ah, oh ah, jawel, het voelt er wel een slag genomen. Dat is automatisch als je um, op het moment dat jij je bepaalde bekeuringen selecteert dus in dit geval no insurance dan uh, zegt hij uh, meteen uh, in beslag nemen van het voertuig dus dat gaan we ook doen je mag uitstappen ik ga takelwagen vragen ik mag verder uh, lopen fijn nog verder er komen meteen twee takelwagens ah oh, die komt natuurlijk er komt eentje natuurlijk standaard of die komt als standaard als ik uh, C uh, is vehicle do, dus in beslag nemen voertuig. Dan komt dat dan aan een takelwagen. Dus links staan ze te wachten tot het groen wordt waarschijnlijk of niet. Ze komen nu van beide kanten, wie is eerder waarschijnlijk hij? Oké, okay, Oh, en nu neemt hij hem weer mee. Hij is maar wat. Iemand zijn neergeschoten. We gaan uh, is het gebied veilig stellen. Dat is verhoord. tegen mijn Audio aan uit. Goed, kogel weer kogel een weer vest aangetrokken. Wij gaan het verkeer hier uh, afremmen. Op een moment kan dan... Jullie staan op het slachtoffer, hè? Geloof ik. Stoppen. Mocht er iets zijn, dan kunnen wij ingrijpen. Ik heb één keer meegemaakt tot, uh, tot er iemand terugkwam om uh, ons ook uit te schakelen. Ja, dat was pittig kut, want... Uh, op het moment dat ik hier bezig was met verkeer, begon hij er mij te schieten. En ik schoot terug. Of ik kon niet terugschieten. Ik wilde terugschieten, maar ik kon niet terugschieten. Het slachtoffer gaat naar het ziekenhuis. Hij ligt hier nog gewoon. Maar goed. En de collega denkt, ik loop wel naar het ziekenhuis. Dus uh, melding afgerond en wij gaan richting... Uh, hoe weet dat? Snelweg. 0, 4, Alfa, Romeo, Lima, 0, 1, 2. Ja, we hadden groen, vrachtwagenreden was de rood. Sorry, sorry, sorry. Naar links. Die stelde voertuig scheurde daar voorbij en die herkende ik aan het auto wat afging. uitstappen. Handen laten zien waar ik ze kan zien. Goed. Ik ga een rijbewijs zien. Christopher Mendes, oké. Okay. Raampje is ingetikt zo te zien. Nee. Oké, okay, rijbewijs was ingevorderd. En het voertuig is op naam van frank en hij staat op als gestolen goed je bent niet anders verplicht je bent aangehouden voor diesel van een voertuig uh, je hebt recht op een advocaat kun je niet voor orlof, krijg krijgen eentje van het openbaar ministerie toegewezen heb ik begrepen wat ik zojuist heb gezegd vast wel dan gaan het bureau en dan gaan we jou deze niet jouw auto deze auto afslippen En zo zijn we weer waar we toen net begonnen. Uh, is er een snellere weg naar de snelweg? Jazeker. Denk ik. Hier kunnen we vast wel ergens sneller op. Hier zo ja. En hier rijden. Oh ja, nog één heel belangrijk ding. De uniformen. Uh, dit is een video, die neem ik vandaag op en die komt morgen online. Zoals de meeste vaste kijkers van mij weten, is dat heel ongebruikelijk bij mij. Um, dus dat betekent ook dat de video's die hierna komen, en het zijn er nog een stuk of tien, die zijn wel niet met de nieuwe uniformen. Dus let daarop, let daar even heel goed op. Tot ik niet in de comments weer hoef te lezen van huh, maar de vorige video had je een, uh, een ander uniform en nu heb je wel deze. Hoe kan dat nou? Dus nogmaals. Uh, de uniform die ik nu gebruik, vandaag, die heb ik alleen in de video vandaag. En die zullen vanaf ergens in juni, juni, pas weer uh, daarna komen. Dus is, deze video heb ik toevallig tussendoor moeten uploaden of uh, maken. Vandaar tot die, uh, en uploaden dus. Vandaar tot nu alles nieuw is. En dan dadelijk hoor je, zie je opeens weer van, oh, dat klopt helemaal niet meer met uh, wat er, uh... of over uh, de volgende video's zie je dan opeens weer allemaal andere dingen. We zijn, oh stoepje meegepakt we zijn nu op de snelweg waar wij thuis horen maar we hebben we zetten noodhulpmeldingen gewoon lekker aan dus stel we krijgen een melding dan rijden we gewoon mee en dat mag als je oh, als je weet die uh, agent Michael of zoiets volgt van uh, team verkeer Noordwest Brabant of zoiets dan zie je ook dat hun gewoon naar woningbranden mee rijden. Na, ja, sowieso ongevallen. Maar ja, nood, echte noodhordmeldingen ook. Toen zei ik zelf ook, toen reageerde ik zelf ook van, uh, rijden jullie dan ook noodhornmeldingen? Toen zei hij, ja we zijn ook gewoon politie, dus ja. En hij zit dan ook in zijn Volvo. En daarna wordt dat een Audi voor hem. Dus uh, het kan allemaal. En het gebeurt ook allemaal. Ambulance vraagt om assistentie, wordt uh, lastiggevallen door een burger. Op plaatsen. Even stop. Hallo. Uh, ik ben aangehouden. Niet antwoord verplicht. En mij naar het bureau. Ik heb sowieso de verkeerde aangehouden. Dat is niet zo mooi. Nee, ik pak weer de verkeerde. Jij. Jij. Jij bent aangehouden. Sorry collega, ik ga je ontboeien. Nee. Ja. Excuses voor het ongemak. Goed zo. Jij. Rij naar tegen mijn Audi aan. Ja, neem je hem mee. Goed zo. Oh. En dan gaan wij we weer door. En dan gaan we weer de snelweg op. C, de 12, uh, 1. We gaan een kijkje nemen. Oeh, dat was close. Drie voertuigen zijn met elkaar aan het racen. We kunnen er nog maar één pakken. Stoppen. Stoppen. Nou, de busje vind ik hier interessant. Tenzij die nu vol op me knalt. Daar was een aanrijding, geloof ik. Eentje is uit de bocht gevlogen. Oh, sorry collega. Eentje is hier inderdaad uh, over de kop gevlogen. Collega, ga er achteraan, er achteraan. Uitstappen als dat kan. Hoe hij heeft geluk gehad met zijn uh, cabrio. Goed, geen rare dingen doen. Je bent aangehouden voor. Uh, Artikel 5, gevaarlijk rijgedrag. Ik weet niet of er een artikel is voor het uh, uh, voor het uh, racen op straat. Nou, dat is geen politieauto. Collega's, schiet nou op. Ik wil door. Nou, ze zijn beide al weg. Collega's zijn achter de andere twee uh, personen aan. Ik heb er de, de grootste vertrouwen in dat hun hem uh, hebben kunnen. Hun. Zij hun hebben kunnen aanhouden. Is dat de juiste. Ja, vast wel. Dat zij hun hebben kunnen aanhouden. Nee, dat klinkt niet. Ik weet het niet, joh. Soms ben ik zo slecht daarin. Gelukkig hebben mijn Nederlands-examen al gehaald. Um, even denken, ja. Wij zijn vrij. De andere twee voertuigen zijn uh, ergens in die richting recht voor mij uitgeschoten. Even random kenteken check. En dan gaan we weer omdraaien richting snelweg, wederom. Ik ga het volgende ja, dankjewel, Picky. Kom hier. Kan wel zijn dat ik per ongeluk um, dat ik per ongeluk niet door had dat het groen was maar hoef jij niet tegen mij op te knallen en er vandoor te gaan die krijg een pitty oh. Dat wat gaan we doen dat gaan we doen dat gaan we doen even toestemming tot inboxer vragen ja aan de kant oeh daar heeft hij geluk veel te gevaarlijk meer te pitten dus dat gaan we ook verder niet meer doen Uitser, oh, tervolging, uh, zwarte cabriolet, uh, ging er vandoor naar het rammen van mijn voertuig. Misschien een bewuste actie, niemand die het weet. Ik zit vast. Ik zit niet meer vast. Ah, twee Audi's erachteraan, dat is altijd goede handel. Alleen altijd even opletten. Mensen horen wel een sirene. Maar ze verwachten vaak niet de tweede voertuig erachter aan. Collega rechtdoor. Ik ga rechts. Links. Dan kom ik hem misschien tegen. Hij gaat uiterste van het strand. Doodlopende weg. Opletten met collega's van links. Die geven mij geen voorrang namelijk. Het voertuig komt terug. Kan alleen geen kant op. Hij gaat waarschijnlijk niet de voeten vandoor. Oké, okay. OC schoten gelos op het voertuig. Weiger te stoppen, nog een eentje erbij alsjeblieft. Denk aan de burgers hier. Uitstappen! Goed zo. Handen omhoog en liggen. Handen omhoog en liggen. Ja, OC, eenmaal aanhouding, alles onder controle. Geen gewonden, uh, denk ik. Misschien collega's, ik niet in ieder geval. Dank wel. James Bond, als oh, John Bond. <laughs> en hey, dacht even, we hebben James Bond aangehouden. Ja dat is kut, dat moet, oh nee dat hoeven we niet uit te leggen aan de baas. Nee yeah, dat hoeven we niet, jij wel, jij, moet... jij knal erop. Jij moet uitleggen, niet aan je baas maar wel aan de eigenaar van de Porsche. Hoi, hij voertuig is in beslag genomen. Ik weet niet meer waarvoor je er ook, oh ja je reed tegen mij op. Voor de rest, uh, ja. Wij gaan nog één melding slash achtervolging slash wat ga jij doen. Ik hou even die persoon in de gaten, ik denk dat hij iets gaat jatten. Namelijk zijn voertuig. Ja, jammer joh. Nu sta je achter op de takelwagen. Zit hij er nog in? Ja, hij zit er nog in. Misschien moet ik hem even. Nee, ik hoef niet die takelwagen aan de kant te zetten. Of uh, die, uh, die auto drop ik wil die takelwagen aan de kant hebben. Ja, de suspect has come to a stop. Ik zie het, hij rijdt gewoon door. <laughs> ja, wie gaat daar nou vandoor? Hij kan er niet vandoor gaan achterop. AC, achtervolging van een voertuig. achter op een takelwagen. Of gaat de takelwagen er vandoor. Ah. Hallo, even stoppen. Hij denkt ook van... Oh, vier wapen. Wapen laten vallen. Liggen blijven. Die gaat er ook nog vandoor. is een complot, joh. Niet meer schieten. Wapen laten... Zet voor hem te voet. ik ren over het slachtoffer heen. Flinke voorsprong, um, persoon uh, zat in een auto die was weggesleept. Wilde deze stelen wordt nogmaals geschoten. Um, bestuurder van de takelwagen, dodelijk vuur neergehaald. of zoiets. Hij zit achtervolg te voet, graag een netjes met de auto erbij. We houden hem niet bij, over. En hij ligt op de smol. Staan blijven. Ik wil niet fucken met mij hè? Hier komen. Hier komen. Ik ga je gewoon neerslaan. Kaboom! Hoppa. Ga dan maar slapen. Stoppen nu. Goed zo. Je bent aangehouden. Hé. Hey. Staan blij. Oh, het deze erin je. Sprintje getrokken. En. Hoppa. Ja, hij is dood. Oh nee, Liggen, Want de teaser is klaar om nog een keer gebruikt te worden. Ja, zei je aanhouding. Als het goed is. Ja, zei je aanhouding. Bevestigd. Zo wordt gefouilleerd. Oké. Nou, zei je ga je transportje deze kant op. Hij zit in de boeien, maar door het fouilleren ging iets fout. Dus hij zit fictief in de boeien. Maar zei dus hij, hij had een... Of hij rende op de auto af. Die werd afgesleept. Dus hij stapte in het voertuig. Takelwagen pakte de auto mee. Uh, takelwagen een stopteken gegeven. Eigenaar van de takelwagen stapte Hij begint te schieten op ons. Ja, hij rent er inmiddels vandoor, ondertussen vandoor. Dus uh, nou ja. Nu ben je in een boot. Hoi. Hey mensen, ik leuk voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik ga het editen en meteen uploaden. Want morgen komt hij dus online. Oftewel vandaag voor jullie. Ik zou zeggen tot de volgende video. Over twee dagen zoals altijd. Geen idee wat. Maar dat zien we dan wel. Doei!